Kijken, want allez, we zijn wel geïnteresseerd in kunst en zo. Dus. En we willen misschien volgend jaar wel meedoen. En al veel mooie dingen gezien? Uh, ja, zeker. Vooral bij beeldens, want we zijn naar beeldens gaan kijken. En nu de fotografie hebben we ook al gezien. Dus, uh, dus we zien jullie volgend jaar terug in, op Kunstwende. Ja, zeker. Uh, Oké, okay, veel succes. dus ik ben wel benieuwd wat het dit jaar zal zijn. En je doet niet mee dit jaar? Nee, ik mag niet meer meedoen. Ik ben te oud. Dus. Maar anders zou je wel meedoen, zeker? Ja, ja, dan zou ik wel meedoen, natuurlijk. Ja. Ik ben al redelijk vertrouwd onder met Kunstmen. Ik heb het al een aantal jaren gepresenteerd, verschillende voorrondes, de finale. En ik ben ook al jury geweest bij de categorie muziek. En dat is altijd heel fijn, want het zijn jonge, getalenteerde mensen. Uh, en elke keer, al is het maar één iemand, ont ontdek ik toch telkens weer, elke, elke editie. Heb jij nogal meegedaan aan kunstman? Nee, het is de eerste keer. Dus ja. Dus je bent een beetje zenuwachtig? Best wel, ja, eigenlijk. Maar nu dat het zo achter de rug is en de jury is geweest, ben ik wat rustiger. Dus. Hey, en het is nu de eerste editie en wil jij misschien in drie woorden uh, vertellen hoe de sfeer hier is? Ja. Uh, heel kunstzinnig, uh, spannend en ook gewoon superleuk en een toffe sfeer. Hebben jou juist allemaal gevaarlijke dingen zien doen? Uh, is, dat, is dat echt zo gevaarlijk als dat eruit ziet? Nee, alles is redelijk veilig. Alles is uh, van voorhand bedacht. Dus je weet wat je moet doen en hangt eigenlijk altijd wel vast. Ja. En hoe lang doe jij dat al? Ik uh, ben nu aan mijn derde jaar Doek bezig. Dat is nog niet zo lang. Dus technisch sta ik nog niet zo ver. Maar ik vond het toch genoeg om een nummer te tonen. En het is de eerste keer dat je meedoet? Ja, het is de eerste keer dat ik meedoet met de kunstbende. Ja, en viel het al mee tot nu toe? Tot nu toe zeker wel, ja. Ja, ik heb hier ondertussen een jury te pakken gekregen. Hallo, wie ben jij? Ik ben uh, Jonathan van I Will, I Swear. Ja. En jij jureert voor? Voor uh, categorie muziek. Ja. En uh, categorie muziek is zijn juist geweest. Uh, wat, zijn, uh, wat vindt u ervan? Uh, er zaten wel redelijk veel goede dingen tussen. Het waren maar vijf bands, maar we hebben uh, het redelijk moeilijk gehad om er drie winnaars uit te kiezen. Zo zeg maar. ja. Het is wel gelukt, maar het is, het is moeilijk geweest. Ja, en er zijn dus al drie winnaars. Ja, die zijn er al, maar ik mag maar nog niet zeggen wie dat is. Hè. Nee, ook, ook geen kleine tip? Ach, nee, nee, sorry. Nee.